Hé, hey, Mascha. Kijk eens, Sintje. Oh, Mascha, kijk eens. Dat smaakt goed. Sintje, jij mag ook. Hey, Masha, kijk eens. O, oh, Masha, kom maar. Oh, Masha. Sintje. Ja, we mogen niet mee naar de bonies, we kunnen niet mee naar de bonies. Hey kijk eens! Hé! Hey. Wat ja, een gezellig pluizig kipje. Hé! Hey. Hé! Hey. Oh, Mascha, Sintje! Sintje, kom eens. O, Sintje. O, Masha, kijk eens, Masha. Masha, Sintje. We trekken heel de zak overhoog.